Bij algehele anesthesie of narcose brengt het anesthesieteam u in een diepe slaap. U merkt helemaal niets meer van de omgeving om u heen. U krijgt een kapje met zuurstof over uw neus en mond. Via het infuus krijgt u een sterke pijnstiller toegediend. U kunt hier een beetje draaierig van worden. Hierna krijgt u de slaapmedicatie toegediend en valt u binnen enkele seconden in slaap. Tijdens de narcose kunt u niet meer zelfstandig ademhalen. Hiervoor krijgt u een beademingsbuisje via de mond tot in de keel of de luchtpijp. Bij een operatie aan de keel of kaak kan het buisje ook via de neus ingebracht worden. Daarom vraagt de anesthesioloog u van tevoren of u loszittende tanden hebt en of u uw mond goed kan openen. U merkt niks van de plaatsing van dit buisje. Nu kan de operatie beginnen. Na de operatie maken we u weer wakker. Als u uit de narcose ontwaakt, wordt het beademingsbuisje weer verwijderd. Hier merkt u opnieuw niks van. Wel kan het zijn dat u na de operatie last heeft van uw keel of een heese stem. Dit verdwijnt vanzelf.